In 2014 is hier een prachtige woonwijk gerealiseerd, precies tussen Lisse en Sassheim in, in de Engel. En het is heel goed gelukt en deze huizen zijn fantastisch fijn om te bewonen. 2014 dus, en we hebben net een bord geplaatst, dat betekent voor u zoals u weet dat u te koop komt. En hij zal vandaag, morgen, op internet en op uh, alle bekende sites verschijnen. Maar zoals u weet, als u ons volgt, krijgt u altijd eerst een kijkje. We lopen even door het huis heen. Als u snel kijkt, dan, uh, ik vind altijd, u moet altijd live kijken. Een beetje voelen en proeven hoe de woning in elkaar zit. Maar alles is nieuw. De keuken, gladde wanden, prachtige bamboevloer, tuin op het zuiden. En dat is mooi, want we zitten hier op het dak zonnecollectoren. Dus die kunnen vandaag flink geld voor u verdienen. De tuin grenst aan een waardertje, dat betekent dat u heel veel privacy heeft. En we hebben hier precies het geluk dat we er tussendoor kijken. Dus ik zou zeggen: bel of mail voor een afspraak en kom snel kijken.